Achter mij het kerkje van Limmen en ik loop nu door een brede straat met allemaal mooie huizen. Maar de woning die ik u zo ga laten zien, die springt er nog even wat meer uit. Hij is namelijk groter dan de rest en ook heel bijzonder. Het is een voormalige drukkerij. Nou, daar zit er altijd veel ruimte in. Nou, dat geldt ook voor deze woning. 276 vierkante meter woonopvlakte. Zeer royaal en dat is terug te vinden in een zeer grote woonkamer. Grote slaapkamers. En wat het nog extra bijzonder maakt, is aan de linkerkant een extra appartement. Goed geschikt voor bijvoorbeeld meerdere generatiewoningen of bed and breakfast. Of gewoon om te verhuren voor wat extra inkomsten. En de rechterdeur is de toegang naar de gezellige woonkeuken. Bent u nou nieuwsgierig door deze mooie royale woning? Neem dan even contact op met HVMS op 0251 655 086.